Wil je ook thuis bewegen, op je eigen tempo? Ontdek nu de gratis Uniek Sporten App met meer dan 4000 oefeningen en leuke workout video's. Je kan ook direct je ervaringen delen met andere sporters in de app. Zie ik je daar? Je wilt sporten of bewegen? Op de club of in je eigen omgeving? Alleen of samen? En je hebt er een sporthulpmiddel bij nodig. Bijvoorbeeld een blade, een handbike of een sportrolstoel. Als je daar financiering van zoekt, ga je naar unieksporten.nl slash hulmiddelen en dien je een aanvraag in. Jong of oud? Voetballen? Of sprinten? Sport is er voor iedereen. Welke sport dan ook, met de sportzoeker maken wij sport toegankelijk. Zodat jij in één rechte lijn bij jouw favoriete sportclub komt. Ga naar de sportzoeker en ontdek het sport- en beweegaanbod bij jou in de buurt. Ben je een vereniging of stichting? En heb je geld nodig om sport voor mensen met een beperking mogelijk te maken? Bijvoorbeeld om handbikes te kopen, om een g-voetbaltoernooi te organiseren? Ga dan naar unieksporten.nl slash crowdfunding en start je eigen crowdfundingproject.